Er is een groep mensen onderzocht die elke dag vijf minuten mediteerden op waar ze dankbaar voor waren. En wat bleek? Ze werden gelukkiger. Nou heb ik de tip al verklapt. In de eerste vijf seconden. Ja. Soms vind je het misschien lastig om tevreden te zijn met wat je al hebt. Omdat je continu bezig bent met wat je nog wil bereiken. Als je ervan uitgaat dat je je brein kunt trainen, dan moet het dus ook wel impact hebben als je elke dag bezig bent met wat er nog moet komen. Andersom kun je natuurlijk net zo goed al kijken naar wat er wel is. Die dankbaarheid, dat is eigenlijk een gevoel van tevredenheid over hoe de dingen op dat moment zijn. Met sneugen pindakaas! Geen sneakers! Bedverwarming! Ah! Haha. Wow, de zon schijnt! Dit kun je op verschillende manieren doen. Je kan mediteren, je kan het opschrijven, je kan het uh, tegen mensen zeggen. Wil jij een meer tevreden leven? Train dan elke dag 5 minuten actief jouw dankbaarheid. Ik ben blij met jou. Ja, je bent een leuke hond. Wil je blijven leren? Dat kan, Door op abonneren te drukken.